Uh, ja, hallo, mijn naam is Bart Pauwels. Ik uh, kom uit Nederland, de Lage Landen, het land van de, van de molens, de klompen. Uh, de oranje koorts met het voetbal, uiteraard. Uh, nou ja, ik was, ben geboren in Tilburg, ligt in het zuiden, waar we overigens carnaval vieren. Een gekke bedoeling. En uh, is trouwens niet te horen aan mijn, uh, aan mijn, aan mijn spraak, denk ik, met de G. Want uh, normaal, normaal hebben we in het zuiden zeg maar uh, de zachte G. In het, in het noorden, er wat harder en in het Limburg is het helemaal, uh, is al helemaal anders. Maar, maar anyway, um, in, in Tilburg heb ik dus een uh, nou, huurlijke kamertje. Um, 300 euro betaal ik. Zo kon ik nog een beetje sparen. Maar ik werk als elektricien, dus. Ah, um... oh. <laughs> oh, that's pretty cool. So, uh... <laughs> Ah, ik, ik, zit, ik ben nu in, uh, in, in Uruguay, het was gisteren uiteraard nieuwjaar en um, nou ja, ik denk dat er nog wat vuurwerk of zo uh, over was van, uh, van gisteren, dus we gaan hier gewoon lekker door met knallen en, uh, en, en gek doen. Dus, uh, ik weet niet of, of deze video heel lang gaat duren want, uh, of ik hier al überhaupt veilig zit, maar uh, nou, we zullen zien. Uh, nou ja, um, wat doe ik eigenlijk hier in Uruguay? Um, nou ja, surfen is mijn passie, ik ben daar nou ja, zo'n zes jaar geleden mee begonnen. Eerst, eerst deed ik, uh, zat ik op voetbal, maar was ik, uh, ja, na een tijdje werd het een beetje een, een sleur, weet je wel. Ik zat, um, was twee keer per week uh, gingen we trainen um, nou ja, voor, en, en op zaterdag um, werkte ik dan ook al als, uh, als elektricien. En, um, dan zondag uh, moest ik uiteraard voetballen, in ochtends. En zaterdagavond wilde ik natuurlijk biertje doen. En zondagochtend enorm vroeg moeten voetballen. Dat was nogal een opgave dan, weet je wel. Dus um, vaak kwam ik dan vijf minuten te laat of zo. Daar ben ik normaal best wel goed in, in te laat komen. Dus um, nou ja, dat, dat hield in dat je dan op de bank kon beginnen. En als je geluk had, dan, uh, dan kon je nog, uh, nou ja, nog invallen als er iemand geblesseerd uh, uit moest, weet je wel. Maar. Um, nou ja, dus dat, dat was de weekendinvulling. Dat was zaterdag werken, uh, s'avonds op stap uiteraard, en dan uh, ochtends uh, als een malle uh, uit je bed moeten om te gaan voetballen, en vervolgens uh, na het voetballen naar de kantine. Uh, daar dan uh, weer, weer uh, nou ja, zo zat als een malaya naar huis, om vervolgens om zeven uur uh, thuis te komen en op de bank in slaap te vallen. En dan ging de wekker weer de volgende dag en uh, kon je weer gaan werken. Dus ik zat enorm vast in het ritme van. van uh, ja, gewoon van het hele gebeuren, weet je wel. Van, uh, vijf dagen in de week werken, zes zelfs. En, uh, dus ik wilde daaruit, dus uh, toen ben ik gestopt met voetbal. En dat is eigenlijk waar het allemaal begonnen is. Toen uh, ging mijn interesses naar andere dingen uit en uh, ben ik dus begonnen met surfen in Scheveningen. Uh, nou ja, sinds de eerste dag was, was ik gewoon uh, helemaal, helemaal verliefd, helemaal weg, helemaal, helemaal verslaafd eraan, weet je wel. Het is wat ze zeggen in, in, de, in de bekende film natuurlijk, Point Break. Van, uh, nou ja, Kijk uit, want als je er eenmaal mee begint, het, het verandert je leven en dat nou, doet het zeker. Ik ben nu al in een aantal, aantal landen geweest, um, en, en, nou ja, waar ik zoveel verschillende mensen leer kennen, met zoveel verschillende andere culturen en um, dus je krijg, krijgt een totaal andere beeld op de wereld en uh, nou, ik wil meer en meer zien en um, dus ja, um, ja surfen, het is echt het enige denk ik uh, het enige, wel. Het, het, het herinnert je aan dat je moet leven in het moment, weet je. Like, je, je wacht daar voor, voor, die, uh, voor die enige golf die, die, die van ver moet komen. Er staat jouw naam opgeschreven en dan, dan peddel je als een malle. Je pakt die golf en, en, en het plezier is, is in het moment. En uh, zodra die, die golf voorbij is, is er ook niks meer. Uh, uh, is het ook voorbij? Is het, is het nou ja voorbij het is, het geschiedenis weet je wel, dus, uh, dus dan ben je weer stookt voor de volgende golf die moet komen en, um, en nou ja, het leven in het moment dat is, dat is gewoon zo belangrijk, uh, thuis zijn we denk ik zo gefocust op, um, op, op een huis kopen weet je wel en dus, dan zit je weer vast aan een hypotheek, Um, nou, aan, aan een droombaan, je moet eerst studeren, dan moet je een, een goede baan vinden. Weet je wel. Als je die baan hebt moet je carrière maken, maar uiteindelijk um, denk ik dat we, dat we een beetje voorbij gaan aan het de, aan de, aan, aan, aan de, aan de doel van het leven, of aan de nut gewoon, nou ja, wat is het nut van het leven, dat is natuurlijk lastig. Um, maar ik denk ja, gewoon van het van moment genieten weet je wel. met de mensen om je heen, van de, van de kleinste dingen die je gelukkig maakt. En uh, nou ja, dat, dat doet surfen eigenlijk voor me. Dat, gewoon me eraan herinneren dat, dat alles in het moment is. Weet je wel. En als het voorbij is, is het voorbij. Dat is ook goed, maakt niet uit. En, uh, ja. en nou ja, dat is dus hoe, hoe ik nu in Uruguay zit, natuurlijk. Ik, ga, ik wil nu de kust van Uruguay naar het zuiden gaan. De golven zijn een beetje ruk, moet ik zeggen. hoor. De, de afgelopen week is het echt flat geweest. Echt gewoon zo plat als een pannenkoek. Daarom een beetje ziek van. Dus ik zit nu aan te denken om uh, al wat eerder naar de, naar de westkust te gaan. Dus naar Chili. Om zo verder naar het noorden. Want de Pacific dat is natuurlijk uh, nou ja, veel, ja, een constantere swell. Dus uh, nou ja, laten we hopen dat ik. Uh, dat ik daar wat betere golven krijg, zodat ik ook een beetje adrenaline van, van het moment krijg, zeg maar. Dus, euh, nou ja, een klein, klein verhaaltje over mij. En, euh, nou ja, het beste ermee. u <tied>